Bij Service Secure ID koppelen we een sterk authenticatiemiddel aan het bestaande account van een gebruiker. Nu moet een gebruiker daarvoor met zijn paspoort of rijbewijs naar de servicedesk toe. Bij remote vetting willen we dat helemaal zelfstandig door de gebruiker laten doen via zijn smartphone of laptop. Voor de instelling wordt het uh, makkelijker om grote groepen gebruikers... in één keer te voorzien van een sterk authenticatiemiddel. Uh, het voordeel voor gebruikers is dat ze niet meer naar de servicetask langs hoeven... maar dat ze zelf uh, de plaats en de tijd kunnen kiezen... waarop ze een sterk authenticatiemiddel koppelen. De technische mogelijkheden om remote vetting te kunnen doen, die nemen alleen maar toe. Uh, tijdens de Remote Vetting Proof of Concept gaan we deze uitproberen om te kijken hoe gebruikersvriendelijk ze zijn en ook hoe betrouwbaar ze zijn.